Goedemorgen zonder zorgen, ja, is ah, boyant, um, Het is vandaag 9 september. Gisteren was het, het is vrijdag, by the way, dat je het even weet even weten. Gisteren uh, had ik de hele dag school. Het is de hele dag. Ik heb mijn lesuurtje. En woensdag de 7e had ik ook één dag school. Uh, op niet stage, maar echt schoolschool. School. Maar ik ben toen niet gesport, omdat ik wel mijn 10.000 stappen had behaald. En ik had gezegd, als ik 10.000 stappen haal, dan zie ik het ook als sporten. Dus ik heb een soort van gesport, maar ook een soort van niet. Um, omdat ik niet intensief iets heb gedaan, maar wel weer wat. Um, ik had me wel gewogen weer. Gisteren was ik... 55,6 dacht ik. Of 0,8. Even spieken hoor. Eer twee dagen geleden dus, um, woensdag was ik 55,8. Gisteren was ik 55,6. En vandaag ben ik 55,2. Dus in principe ben ik 600 gram in drie dagen kwijtgeraakt mij kon Nee, gewoon niet blij zijn. Maar dat kwam echt denk ik doordat ik uh, mijn stoelgang even vastliep of omdat ik niet goed gepopt had of wat dan ook. Ik weet niet of dat komt door de extra vezels of door iets anders, maar ik hield gewoon uh, dingen vast. Ik, ik, uh, ik kon gewoon niet poepen. Vandaag is het vrijdag en ik officieel vrij deze hele periode ik heb net al eventjes schoongemaakt voor bepaalde dingen. Het is mijn vissen... vissen is een beetje raar aan doen, maar oké. Okay. Um, maar dus ik heb al even schoongemaakt. Ik ga straks nog even het karton wegbrengen. En daarna wil ik gaan hardlopen. Um, maar ik wilde dus als schema maken voor mezelf. Maandag vrij. Want daar heb ik stage. Dinsdag, woensdag en donderdag. Um, sport in de sportschool. Vrijdag. Zaterdag en zondag um, hardlopen. Buiten. Als het goed weer is en anders in de gym. Um, maar ik ben wel trots op mezelf. Dat wel. Omdat ik binnen een week, ongeveer. Ja, een week. Ben ik wel al. Wat is het? 1,1 kilo kwijt. En ik moet nog 20 weken om mijn doel te halen. Dat zegt hij. Nou, dat gaat dus niet lukken. Weet je, ik zie het wel. Um, gisteren had ik trouwens wel of niet die tiende stappen gehaald, ik dacht het wel. Donderdag had ik ze net niet gehaald, maar oké. Okay. Ik ga zo meteen lekker uh, eventjes verder schoonmaken en uh, hardlopen, want het gaat om drie uur regenen. Het is nu tien over elf, um, dan, uh, ik moet nog trouwens gaan bijten, maar ik denk ik een milkshake. Altijd fun, hè. Dat heb ik ook al twee dagen niet gedronken. Um, daarna ga ik, denk ik, wel de planning maken, echt. Want die moet ik echt wel voor mezelf hebben, maar ook weer niet. Weet je, ik vind mijn camera vind ik het veel handiger. Misschien dat ik het niet doe, weet je, ik zie het wel. En daarna ga ik echt, echt verder met mijn examen B herschrijven, want die mag ik herschrijven. Alleen, dat kost heel veel motivatie en heel veel energie en heel veel gedachtegang. Omdat ik niet meer op die uh, stageplek zit, Dan moet ik het allemaal vanuit het verleden bedenken. En ik heb nog een paar vragen, dat moet ik eigenlijk met mijn mentor voor mailen. Um, aan de ene kant wil ik hem wel meden, aan de andere kant ik durf hem niet te meden. omdat ik een beetje bang ben voor zijn reactie. En voor de rest, ik zie het wel, misschien dat ik even wat naar school ga doen. Ik zie het wel, ik ga nu eerst verder gaan met het huis opruimen. Voordat mijn zusje thuis komt, zodat zij een schoon huis is weer. Um, ik moet mijn drink van gisteren nog opdrinken, die had ik gisteren gemaakt en dit heb ik allemaal gedronken. Ik ben trouwens met water drinken, had ik woensdag echt meer dan 2 liter, 2,5 liter had ik gedronken. 2 liter en 500 milliliter, ja, 2,5. We gonna see it, vanzelf. Ik heb ook eventjes mijn oude oorbellen in omdat ik een ontsteking kreeg aan dit oor van deze oorbellen. Geen idee of ik het heb gezegd. Maar dit oor doet echt heel veel pijn als ik mijn oorbel beweegt bewegen of wat dan ook. En eigenlijk wil ik hem niet bewegen, maar ik moet. Anders gaat hij vastzitten en dat is ook weer niet te Het is kortje nu. En ja, ik doe best wel pijn. Kijk je vertellen, en dan ga ik er ook nog aan zitten. Proost. Dus de planning is voor jullie duidelijk. Ik weet niet of ik meer filmen en meer laat zien. Maar misschien wel. Misschien niet. Yes, ik zie het wel. Voor nu eerst. Dan gaan we de doos kapot maken. Weggooien. Uh, school. Sporten. Sporten. School. En dan zie ik wel. Avondeten misschien. Tuurlijk. Dus als je de ja, gebruikt. Ik kan hier het uitspreken. Let dan wel op dat je misschien niet alle gerechten krijgt als je op IMO zit die je op Android hebt en andersom. Ik ga gauw doordrinken want het wordt echt bevolkt. Oké, okay, ik doe even mijn oortjes te vooruit. Ik heb geen muziek op of wat. Te ik wilde net nadat ik alle troep had opgeruimd uh, doos had weggebracht, wilde ik gaan sporten. Zag ik dat het regenen? Dacht ik, oké, okay, dan doe ik de flessen ook wegbrengen. Kijk daarna wel hoe de dag gaat. Ik naar beneden met een paar pluie en een fles. Ik denk, het gaat regenen. Ik doe dat ding uit. Geen regen. Ik denk, oh, oké. Okay, mooi, kan ik weer sporten? Hardlopen. Ik ga weer naar boven. Ik kom weer beneden. Het regent weer. Ik ga weer naar boven. Is het opgehaald met regenen? Nou? Het is echt een hele irritante dag. Maar er is staking. Dus, ik ga denk ik niet sporten vandaag. Um, maar werk aan mijn school-examen-herschrijving. Want dat moet ook gebeuren. Ik heb trouwens geen D op, dus ik had het wel gestonken. Als ik het niet, niet had opgedaan. Terwijl, ik heb geen D opgedaan, dus ik zal wel gaan stinken. Uh, zeg maar, als ik wel gesport had. Niet dat het ergens, want daarna kan ik gewoon douchen. Maar toch, ik heb dus er zo'n hekel aan voor hetzelfde gehad Ik Kom je een hele leuke jongen tegen. En je weet hoe het werkt. Um, dus. Ik ga maar denk ik werken aan mijn school. Examenopdracht. En ik heb het opgelost met de stappen. Ik had een andere account aangemeld erop. En dat was de reden. En nu synchroniseert hij wel weer goed met mijn app. Dus dat is opgelost. Daar ben ik heel blij mee. Um, ik heb de rest van de dag nog niks gegeten of gedronken, behalve dat water en dit fucking irritant maar ik ga even kijken misschien klaar het weer nog op want het is best wel glad, het is 70 graden nee. morgen is er wel regen maar het wordt droog s'avonds dus misschien dat ik morgen ga sporten maar de rest van de week gaat alleen maar regenen regenen regen. rest of the week net wanneer ik weer echt heel motiverend ben om te sporten Gebeuren dit soort dingen. Weet je, en dan denk ik bij mezelf, ach, ik zal Nederland niet gewoon een keertje normaal zijn. Als in ja. Ze dus zeggen dat het nu een tijdje droog blijft. Tot met 4 uur. En anders, zoals ik zei, ga ik gewoon maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag sporten in de gym. Omdat het, ja, ik moet wel. Weet je, het is niet dat het zo'n groot deal is, omdat ik zeg maar al weer wat laag ben de calorieën. vind kinderen. Kilo's. Ja, in de kilo's. Um, dus het is geen, geen heftig iets. Maar ik wil wel gemotiveerd blijven. En niet dat het gewoon naar beneden zakt weer. Zo, dus dat. Maar ik ga me nu even omkleden. Want ik heb mijn sportoutfit aan. Ik heb altijd dit hesje aan het eerst ritsen. Is echt van. Van wanneer ik jonger was. Van groep 7, groep 8 misschien. Het is echt een lekker hesje. Zo'n paars hesje van. Ik kan het niet eens lezen meer van. Het is een S, maar waarvan? Geen idee. Ik heb hem al heel wat jaartjes zo te zien, maar het blijft een lekker hessie. Gewoon makkelijk. Echt zo'n kinderding. Weet je wel? Gaan je of je het ziet. Hé, hey, mijn initialen staan erop. Is dat een S en een N of is het een S en een A. Geen idee, maar het een S, &S. en is, dan is het leuk. Maar het is gewoon een leuk, makkelijk, sportesje. Jasje, zomerjasje. Maar ik vind hem heerlijk. Ik heb hem al eeuwen en nog steeds zit het heerlijk. En het staat mij ook gewoon goed. Dus dat. En voor de rest, ik heb een gewoon... Misschien is het wel leuk om je te laten zien, Wacht, ik ga je op het statief zetten en dan laat ik je zien wat ik aan heb. En super vaag. Op een gegeven moment hield de camera er weer mee Help, op. Ik Kijk, ik heb gewoon een zwart basic blouseje. Onder heb ik een sport -bh van Decathlon. Hij is best wel lekker makkelijk. En daaronder heb ik gewoon een, een legging van sheet. En ik heb gewoon sportschoenen van de... Ik weet het, merk het niet meer. Ha. Maar dat is dus wat ik altijd aan heb was. Ik ga hardlopen en vaak is het dit met dit wat ik ook aantrek, aantrek. Dit zeg maar de bovenkant. De onderkant vaak doe ik zwarte schoenen van Mike. Aan als ik in de gym zit. Um, omdat ik het gewoon makkelijk vind. En vaak heb ik gewoon poortjes. Van weet ik wat in. Het is trouwens een mooi beeld, dit. Ik weet niet of het recht is. Ik het niet. Maar het is wel heel mooi. Een stuk mooier dan. De laag. Misschien heb ik het voor het wel zo opneem als ik een video opneem. Oh. We go see that. Dus ja, ik, uh, ik zie wel wat ik ga doen. Sowieso ga ik de examen dingen herschrijven verder. pogingen tot. En wat nog meer, weet ik niet. Als het echt droog blijft, dan ga ik misschien wel even gaan spotten. Maar ik weet niet zeker. Ik voel mijn buik borrelen nu, dus ik zie het wel. Deze dag gaat alle kanten op met mij. Ja. Ik zie u wel weer als ik het te vertellen. En anders tot morgen.